Dag collega's, er zijn een paar mensen die geprobeerd hebben om hun groenboek in een soort niet-slaapstand te krijgen. Eh, zodat het schermje niet uitvalt en zodat de projectie niet uitvalt. Sommigen hebben dat hier gezocht, bij de instellingen. Als je dan slaapstand ingeeft van boven. Voilà. Dan ga je zien dat je deze instellingen niet kan aanpassen. Nu, Peter en ik hebben deze al geprobeerd te wijzigen op schoolniveau. Nu, dat duurt altijd. Dat kan tot een paar dagen duren, dat die setting doorgevoerd wordt. Ondertussen hebben we iets anders gezocht. Voor de mensen die het mee willen testen, zou het eigenlijk heel fijn zijn. Als je surft naar de Chrome Web Store, dat is eigenlijk de pagina voor plugins voor je Chrome browser, als je daar op Chrome Web Store drukt, dan ga je zien... Aan de linkerkant, bij Lyceems Favorieten, ga je zien dat we een, een uh, extensie of een plugin hebben toegevoegd. Die heet Keep Awake. Als je die installeert, kan je die eventjes toevoegen aan Chrome. Dus we hebben dat niet verplicht voor jullie. Dus je kan dat zelf doen als je mee wilt gaan testen. Als je de extensie toevoegt, duurt het altijd eventjes. Dan gaat hij van boven, normaal gezien zeggen dat hij bij de extensies geïnstalleerd is. Als je die op je scherm wilt pinnen, dan druk je altijd hier op dit icoontje, dat puzzeltje. En dan druk je naast, ik moet hem zelf even zoeken... Hem. Daar staat de keep awake. Als je op dit pinnetje drukt, dan zet je extensies vast van boven op je scherm. Hè. Dit is hem. Meer is er niet. Dus links drukken uh, om hem aan en uit te zetten. Oei, ik krijg eventjes wat meldingen. Ik ga die even wegzetten. Voilà. Als je daar rechts op drukt, of op uh, ja, een Chromebook is dat met twee vingers tegelijk klikken, hè, dan kan je kiezen om je systeem aan te laten staan. Dus niet in slaapstand te kunnen, of het scherm aan te laten staan. Dus in eerste instantie probeer deze settings, Laat hem op display staan. Zorg dat het koffiekoontje gekleurd is. Dan is die aan, die extensie. En laat ons weten of die test hiermee werkt. Hè. Er zijn een aantal collega's die dat al geprobeerd hebben. Dus probeer eens met die extensie. Lukt het nog niet? Druk met de dubbele vingers op uw uh, touchpad en kies dan het systeem en probeer het da uh, daar eens mee. Maar laat ons zeker weten of het werkt. Succes alvast!